from your eyes alle mensen leuk leuke naar deze nieuwe video, mijn naam is gt5lspdvarmor en vandaag ga ik op pad met Wim dit is Wim uh, Niemand de kerstmuts op die auto slingert, slingert wel heel erg toch? ja, gaan we even de kant zetten vandaag is deze super vette T5 gemaakt door Heumots. Dat is al een T5 ja dat klopt, maar ik vind deze toch wel wat beter uitzien details zijn sowieso top um, binnenkeurig gewoon hoe die in het echt uitziet uh, de, dat is raar die uh, toerentellen en uh, <laughs> snelheidsding maar voor de rest ziet hij wel uh, goed uit Marina Drive. persoon met uh, het slingerend rijgedrag even laten gaan en we gaan even hier snel ons kogelwerend vest aantrekken misschien hebben we nog de kerstmensen op bij kogelwerend vest dat weet ik niet zeker Nee toch niet. Want we hebben een melding van een persoon met een vuurwapen. Uiteraard met een benaderen. Hij is dronken. Wat die? Dit gaat niet goed hoor. Ah, richt zijn vuurwapen op mij. Backup needed on um, Marina Drive. Oh, mijn collega's spannen letterlijk daar. Oh, Laat de water vallen. Laat vallen of er wordt geweld gebruikt. Stoppen! Laat de wapen vallen! Jullie kunnen ernaast staan zodat aan de hand, maar dat is zeker niet aan de hand krijgen. No. Vlak te naderen. Hans-Wapenbergen. Een uh, uh, ambulance. Ambulance. Assistance required on Marina Drive. Ja, de sneeuw ga ik binnenkort even eruit halen. Hè. Dat... Ik uh, denk niet dat er nog gaat sneeuwen in de Nederlanden. Maar weet natuurlijk niet. Um, in ieder geval... Uh, voor vandaag nog even erin. En uiteraard de beste wensen, want dat, uh, dat ben ik nog vergeten te zeggen. Uh, ik heb ook helemaal geen tijd meer gehad om video's op te nemen na de kerstspecial. En ik had ook helemaal geen zin meer om video's op te nemen na de kerstspecial. Um, dus zodoende heb ik uh, tussen kerst en oud nieuw helemaal niks meer gedaan. Dan heb ik ook nauwelijks mijn computer nog aangeraakt. Um, dus, ja. Dat dus. Dus bij deze, beste wensen, hopelijk op een veel beter jaar dan uh, afgelopen jaar was 2020 namelijk. Dat was niet echt een topjaar voor ons allemaal denk ik zo. Um, maar nu gaan we er gewoon het beste van maken in 2021. Nog even volhouden en hopelijk zijn we snel weer terug bij het normale. Ook al moeten we reëel zijn, dan zal het misschien in 2021 nog niet helemaal lukken. Maar ja goed, een begin gaat er zeker komen. De tweede ambulance is onderweg. Um, maar uh, reanimatie is niet geslaagd, hij is overleden op het tijdstip. Yeah, nu we gaan we dan ook... Uh, ik ga er voorbij. La, ik zou ervoor vragen, flip! Kom weer een vers, gaan mij uittrekken. Oh, dat is een motoragent. We gaan hier weg, zodat uh, het gebied weer wordt zoals het was. Heb ik nog iets om te melden? Ja, uh, misschien komt er binnenkort een, uh, een uh, gast optreden, zeg maar. Een uh, gastrol op mijn kanaal. Uh, als het goed is is die video al opgenomen, ik heb gezegd van, uh, ja weet je, neem jij maar lekker op. Jullie kennen hem misschien wel als je op mijn Discord zit en anders uh, laat je jullie verrassen. Maar goed, uh, als het goed is is alles opgenomen en ga ik snel uh, het een en ander krijgen. Uh, maar ik blijf uiteraard ook gewoon zelf opnemen. En uh, misschien een aantal video's vanuit hem. En dat lijkt mij niet verkeerd, weet je, als, als jullie uiteindelijk komen jullie misschien, ja... Voor mij denk ik, maar ook vooral of vooral voor LSPDFR met de Nederlandse politie zo realistisch mogelijk. En uh, dat gaat hij ook uh, gewoon doen. Dus in dat opzicht denk ik dat we alleen maar win-win hebben. Er komen extra video's op mijn kanaal. Of wat meer video's op mijn kanaal dan normaal. En jullie hebben dus uh, alsnog jullie LSPDFR video's jullie graag willen zien. Dus win-win zou ik zeggen. trouwens de mondkapjes en die sjaal die ik laatst om had die zijn inmiddels ook te krijgen op de site van heumots nogmaals net zoals deze t5 en veel meer andere voertuigen ben je nou een modder en heb je zoiets dat ik wil mijn voertuigen doorverkopen of in ieder geval aanbieden aan mensen dan kan dat ook op de site van heumots voor zover ik weet kijk daarvoor even op de site Nee, sowieso maar niet. hier een eerst een bericht voor alle wagens, We've got security details requiring assistance in uh, harmony. Nee. En vandaag een uh, melding van een uh, beveiliger. Units respond code 2. Die uh, assistentie vraagt van de politie. En dat zijn wij vandaag, heel toevallig. Ik ga daarbij ook, zoals je ziet, het gas een beetje intrappen. Je weet niet wat er aan de hand is als ze een beveiliger... Uh, assistentievraag van een agent kan dit uh, in verband met een geweldsdelict zijn uh, iemand die niet mee werkt dus uh, iemand die misschien wapens bij zich heeft dus vandaar dat ik toch maar even een beetje extra gas ga geven zodat die collega zo noem ik hem maar even zo snel mogelijk zijn backup ter plaatse heeft Plaatsen. Attention all units, officers arrived on scene. Dit is outwards heel te blamen. Oké. Okay. Uh, Hallo. Is having a negative impact on the business. Oké. Okay. Deze persoon hier met dat bord, die heeft wat uh, negatieve uh, uh, gevolgen voor het bedrijf. Ja, ik denk gewoon als mensen hier naar binnen willen zien, ze hem hier staan demonstreren of wat hij ook is aan het doen. En dat uh, is niet altijd heel positief. Ja, ja, oké, okay, dus wat hij ook zegt, hè, mensen die gaan al weg voordat ze überhaupt de winkel in zijn gegaan, door hem dus. Uh, ja, ook dat, omdat hij ook grof taalgebruik gebruikt. Kunnen we hier überhaupt nog een winkel draaien? Blijkbaar niet, zegt de uh, beveiliger. Uh, wat kun je hier aan doen? Ik geloof... Uh, nou, hij zegt niet veel meer. Ik ga eerder met hem praten, kijken wat zijn motief is. En ik geloof dat ik hem hier wel een uh, gebiedsverbod uh, mag geven als hij hier uh, ongewenst gedrag uh, vertoont. Dus uh, dat. Draai meneer, Wim van de politie. Hij zegt, agent, je hebt een keuze. Nou, ik denk dat eerder jij de keuze hier hebt, want dat je mij niks hoeft te gaan zeggen. ja en uh, ja, dat op zich hij, hij zegt van je hebt twee keuzes hè, zegt hij tegen mij eigenlijk moet ik nog en dat tegen die persoon zeggen uh, twee keuzes of je gaat of je wordt meegenomen maar hij zegt dan nu tegen mij of je stuurt mij weg en je doet maar alles wat hij jou zegt of je staat op voor wat dit bedrijf en ik weet niet eens wat het is, winkel of zo met, met dieren doet of zoiets, ik weet het ook niet. Uh... Oké okay, ja, weet je. Ja, het zal allemaal wel. Ja, Dit is een winkelcentrum, voor zover ik weet, hè, laten we dit even als een winkelcentrum zien, is dat uh, privéterrein? Hij zegt dit is niet privéterrein. Maar voor, voor zover ik weet is dat het wel. Uh, ik zag dat toevallig laatst een TikTok over. <laughs> Weliswaar in Amerika. Dus ik weet niet precies hoe het in Nederland zit, maar hij zegt. Dus wat hij zegt klopt niet helemaal. Dus dit is geloof ik voor zover ik weet wel een privé trein. Ik wil wel, wel graag een identiteitsbewijs zien. En ehm.. Um, dus ik zit een beetje hard op met jullie te denken. Um, hij heeft het recht om te demonstreren. Uh, hij moet dat geloof ik wel aangekondigd hebben en hij mag zich niet misdragen daarbij. Dus voor iedereen uh... ja, best wil zeg maar ga ik hem hier toch wegsturen. Dus ik vorder hem bij deze om weg te gaan. Ik vorder het nog een keer en ik vorder het de derde en laatste keer. Ik heb hem nu drie keer gedaan, drie keer niet voldoen van de vordering en dan is hij dus bij deze aangehouden. Niet op vorm van ambtelijk bevel. You're under arrest, you piece of crap. Ik weet niet helemaal of ik de volgende boekjes heb gedaan, maar uh, ja, daar komen we wel snel genoeg achter. Als ik reacties voorbij zie komen. Ik ga nog even fouilleren. En daarbij is uh, verboden middelen waarschijnlijk ook nog bijgekomen. Ik ga een transport en laten vragen voor u And then. Assistance required in harmony naar het bureau. Got a grand theft auto on Route 68. Achterrijden gestolen bus. ...zacht de volging, gestolen bus, graag eenheden erbij. Backup needed. Um, route 68. Hij gaat... In maar wij ook. Onbekende situatie, of er een gijzeling is of dat het... Uh ja, er zitten mensen in hoor. lijkt hier dus te gaan om een, een kaping van een beurs, een gijzeling van dus mensen. En dat verandert de zaak wel een beetje. We gaan proberen af te remmen door ervoor te gaan rijden. Maar dat lijkt hij niet aan te voldoen. Oh shit. Ik wil hem niet te snel weg op hebben. Het lukt hem ook nog gewoon. Of was mijn afzetting slecht? Of Ofwel... Ik weet het helemaal nooit, willen ze hem juist... Ik geloof dat ze iemand niet te snel weg af willen hebben. Maar ook niet erop, ik weet het eigenlijk niet. Jawel, juist wel erop dus. Veiliger denk ik. Ik weet het eigenlijk ook niet. Ik weet wel dat ze vaak willen voorkomen dat iemand te snel weg afgaat. Die vrouw zit gewoon lekker te appen. Waarom ah, is die bus zo snel joh? Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Oh shit! een smart motherfucker Ik wil eigenlijk een rood blok op gaan stellen. En ik was even aan het kijken of dat zin had. En voordat ik het wist nam die de afslag. En we gaan terug waar we vandaan kwamen. We in ieder geval de richting uit waar we vandaan kwamen. Namelijk Sandy Shores. Zijn paaltjes. Backup needed. Target vehicle license plate. 4, 7, Mike. Gaan ze daar een roadblock plaatsen? Wat is dit nou weer jongens? Jongens. <laughs> Bus verongelukt, ongeluk, bus voor ongeluk. Oh shit! Oh Wim staat in de weg! Nee, toch niet. Waar is hij? Waar is hij is he? Uitstappen! Ik zie hem niet, dat het chauffeur. Naar buiten! Eruit! Eruit met je handen omhoog! Ik denk. Ja, staan Op knieën! Cheerlijnen. Keurig. Ik ben aangehouden. Daar ging nog een achtervolging voorbij zitten. You ain't never getting out of prison! Oké. Okay. Dames en heren, jullie mogen allemaal naar buiten hoor. Het is veilig. sprayert hij bij zich een lolly oh poef dat mag helemaal niet een telefoon wit poeder dames en heren jullie mogen naar buiten komen ze komen niet naar buiten en er kan waarschijnlijk ook geen <coughs> ik ben de E aan het spammen maar dat werkt niet en waarschijnlijk komt er ook geen takelwagen hiervoor, omdat hij zegt <laughs> Dat er nog mensen in zitten. Weet je wat, we laten hem hier lekker liggen. Die beste heer die je dus is aangehouden, die gaat uh, mee met iemand. In Grande Sonora Desert. En we gaan door. Naar de laatste melding van vandaag. Dan ga ik, uh, we've got possible assault in uh... grande en de uh, we desert video opnemen attention all units we have a suspect on the run in sandy shores we gaan naar mario holst en dat is een bekende crimineel ik ken hem eerlijk gezegd helemaal niet maar uh, hij wordt gezocht en die uh, moeten wij aanhouden dat gaan we ook even doen natuurlijk Die melding krijg ik vaker hoor, dat er een uh, gezocht persoon uh, moet worden aangehouden. Alleen, die melding is altijd in Sandy Shores en ik ben nooit in Sandy Shores. En laten we hem nou vandaag wel in, je raadt wel al, Sandy Shores zijn. Dus vandaag kunnen we hem wel aanhouden. Ik heb ze bijvoorbeeld dat we ook nog gaan schieten. Of dat het niet zonder geweld gaat. Dat is het huis van Trevor. Het boefje. Ja, of ja, huis. De dames en heren, kijk uit voor uw eigen veiligheid. Denk om uw eigen veiligheid. Na, ik hoor al geschreeuw. Hij weet potant goed dat ik hier ben. Hoi. Dit is normaal. En leer raken. Oh, die was raakt geloof ik. Nee. <laughs> Wacht even, waar is het pijnlijk? Blip, blip, blip. Daar ben je, daar ben je. Ik zie niet, daar ben je. Kikkebu. Copy that, Dispatch. Okay. We'll find those animals. Let's raking, man. Let's go, let's go. Man, man, man. What the? Rijkswaterstaat, what's that now? Oh yeah, they have already gamesed. You, yeah. Stop that, you try. So. Just give up. Where is he? He is away, hoor. Oh, ligt hier ligt Toch? Zo. So. Wat hebben jullie allemaal aan boys? Dit gaat helemaal fout weer. Wat ik wel weet is dat ik uh, daarmee ga kappen voor vandaag. Ja, die komt binnenkort ook wel hoor. Die, uh, ik wist al niet wat ik die had. wil ik voor tweede kerstdag special erin pleuren. Maar dat ging niet helemaal goed zoals jullie hebben gezien, want er is nooit een tweede kerstdag special gekomen. Voor nu bedankt jullie voor het kijken en ik zie jullie graag over een paar dagen, een week, twee weken, weet ik het, bij een nieuwe video. Um, zelf ben ik van plan om met de motor eerst te gaan, uh, maar misschien zien jullie ook wel de video van de gastrol eerder dan de motorvideo. Voor nu ga ik het, de sneeuw eruit halen, de motor erin zetten en dan kunnen we weer tegenaan. Tot dan, joe, joe.